Hou jij ook zo van zingen? Wat als ik zou zeggen dat je beter kunt leren zingen met de sound waar jij voor kiest, zonder urenlange toonladders? Het is wetenschappelijk bewezen. Leren geeft het beste resultaat als je het doet in de context. Zo werkt Vocal Feedback. Je zingt in een opnamestudio... En je leert on the job. Precies zoals topmuzikanten zich ontwikkelen. Luister terug naar je opname. En kijk naar je video. Zo beoordeel je jezelf. Zo ga je sneller vooruit dan met andere methodes. Probeer het eens uit en neem een proefles. Vocal Feedback. Free your mind, free your voice.